De meeste van mijn patiënten, als ze voor de lippen komen, is omdat ze te smalle lippen vinden hebben. Nu betekent het niet dat smalle lippen lelijk is. En soms kan het, ook echt, kan het ook heel mooi zijn, maar over het algemeen vinden de meeste vrouwen die in ieder geval bij mij komen, hun smalle lippen vervelend. En Lippen kunnen uitstekend behandeld worden, maar dat het op een natuurlijke manier gebeurt, waar het niet overdreven is of nep, is een lastiger verhaal. Daar heb je veel expertise voor nodig uh, om dat te realiseren. De behandeling van de lippen kunnen meestal in één behandeling uh, plaatsvinden. Maar als je hele volle lippen wil, uh, dan zijn echt wel meerdere behandelingen nodig. Met meerdere milliliters van hier de rondezuur. Hoeveel je nodig hebt, dat kan ik eigenlijk alleen in een persoonlijk consult inschatten. De meeste van mijn patiënten zijn tevreden met het resultaat wat ik kan bereiken. Enerzijds omdat ik daar de tijd... Uh, voorneem om ook echt tot het optimale resultaat te komen. En ja, door verschillende technieken te gebruiken ja, kan je gewoon echt een heel natuurlijk resultaat bereiken. Ja, die uh, uh, ja, niet nep overkomt, maar toch volle begeeft. geeft.